op hem gaat jagen, uh, dat zijn spotters, dus mensen die nou ja, hem in de gaten moeten houden, foto's moeten maken, zijn bewegingen door moeten geven. Uh, en dan zijn hitters, dus mensen die uh, nou ja, uh, de moord moeten uitvoeren. En die communiceren allemaal met elkaar via pgp-telefoons, uh, maar ze zijn wel gescheiden van elkaar. Dus de spottersgroep communiceert naar, naar iemand en de, het licht gaat hier spontaan ja, ja, uit. Ja, ik denk dat de sensor even... Ja, maar we, kunnen, we hebben nog genoeg licht hier, ah, okay, prima. Ja, Um, en de hitters die communiceren weer met een andere, andere lijn of andere tak. Um, en wat je dan ziet, is dat uh, de, eigenlijk de hele maand januari er gejaagd wordt op deze Imo, maar dat die eigenlijk steeds ontkomt. Ze krijgen hem niet te pakken. Um, totdat het dus wel lukt, althans, uh, ze denken Imo te hebben doodgeschoten, alleen het was niet IMO, maar het was zijn uh, flatgenoot uh, Hakim Shanghazi. Mm. De verkeerde uh, en dat is een probleem, omdat uh, Nabil B, de kroongetuige, ja, een soort jeugdvriend was van deze Hakim. Uh, maar in de dagen erna ook meteen ja, op straat in Utrecht bekend wordt dat deze Nabil daarmee te maken heeft. Ze hebben hem gezien, ze weten dat hij een bepaalde vluchtauto heeft gebruikt of heeft geleverd aan de groep en dat verhaal wordt bekend. Ik moet even een klein hoesje doen. Ja, en, en de Shankazi-familie is ook een... Kijk, het licht, licht gaat direct weer aan. De Shanghazi-familie is zelf ook een bekende, beruchte familie, toch? Ja, de, de Shanghazi-familie is inderdaad een bekende uh, familie in, de, nou, in het Utrechtse, om het zo te zeggen, um, en die accepteren het inderdaad ook niet dat ja, wat hier gebeurd is. En omdat zij ook direct weten dat Nabil daarmee te maken heeft en Nabil ook goed kennen en zijn familie ook, dan wordt hij direct onder druk gezet van ja, jij moet maar gaan vertellen wat er hier, uh, wat er hier is gebeurd, wat jouw betrokkenheid is en Nabil weet dan eigenlijk direct ja, dat die klem zit. Want hij kan namelijk niet vertellen. Ja, voor welke organisatie hij, hij werkt. En, en welke rol. Taghi daar dan in gehad heeft. Omdat hij weet, als ik praat over Taghi. Ja, dan, dan, dan ben ik er ook geweest. Dus zelfs onder de. crimineerde families. was het niet bekend dat. Taghi en, en, en. Nou ja, het, het, de Taghi en de familie Shanghazi. kenden elkaar wel. Ja. Alleen. Ja, Taghi wil geen verantwoordelijkheid nemen. voor een vergismoord. Mm. En dan zeker niet op, op een. Uh, als dat iemand is die. Nou ja, lid is van een, van een grote bekende familie. Uh, dus dat, dat, dat kon niet. Uh, uh, en die, die, ja, die verantwoordelijkheid nam hij ook niet. Want je ziet in de chatgesprekken ook dat, nou ja, dat, uh, dat hij met een soort smoes komt. Die Nabil dan moet gaan vertellen dat dat te maken heeft. Uh, uh, dat hij een auto geleverd zou hebben voor een Amsterdamse groepering. Waarmee Taghi in oorlog is. Want dan heeft hij het idee van nou ja, als ze dat verhaal geloven. Dan kun ik die Shanghazi's misschien ook wel gaan gebruiken. In mijn oorlog tegen die Amsterdammers. Ja. Dus zo zie je hoe daar dan ja, over nagedacht wordt om iets in iemands schoenen uh, te schuiven. Um, dus dat, dat speelt dan allemaal mee. En eigenlijk die Nabil in, in, in ongeveer twee dagen tijd ja, komt hij erachter van ik ga hier niet meer uitkomen. Want of ik, ik, ik vertel de waarheid en ik vertel de rol van Taghi, maar dan ben ik er geweest. En anders, uh, als ik niks doe, ja, dan, dan, dan rekenen de Shangazis wel met mij af. Dat is wat hij daarover uh, ja, overdenkt. En dan, ...besluit hij eigenlijk van ja, ik kom hier niet meer tussenuit. De enige manier wat hij kan doen is naar justitie gaan en kroongetuige worden. En uh, hij laat zich dan uh, in, in de PC Hoofdstraat in Amsterdam met een smoes aanhouden. Hij belt de politie en zegt dat hij gewapend is. Uh, maar Hij wordt meegenomen naar het bureau en daar vertelt hij eigenlijk direct van... Oh, ...ik uh, wil kroongetuige worden en ik kan uh, verklaren over liquidaties en over radioontagging. En dat is het begin. Het is dan uh, halverwege januari 2017... En we zijn nu uh, drie Geen jaar nog, verder en uh, nou ja, er is hoop gebeurd in die, in die tussentijd. Ja.